Ja, um, ik ben Linda Graanhoogst en uh, ik ben onder andere licentiehouder van TEDx Salmere en ik heb uh, zojuist uh, ja, mijn eerste editie als licentiehouder mogen ervaren, dat wil zeggen een sprekers-event neerzetten, barstens vol inspiratie, waarbij we hopelijk het uh, publiek echt vol uh, gas geïnspireerd hebben en met twinkelingen naar huis hebben kunnen sturen. Uh, nou, uh, wat mij heeft doen besluiten om het programma van uh, Noortje te gaan volgen, is dat ik gewoon zie dat online is gewoon hartstikke sterk is. Ik ben zelf uh, van huis uit journalist tekstschrijver, maar met beeld en nou ja, video kan je gewoon zoveel snel bereiken en je bouwt heel snel een band op met mensen. En ik heb hem ook toegepast uh, in uh, ja, de aanloop naar het event toe, om het aan te kondigen. Om het event te lanceren. En dat werkt echt fenomenaal. Dat is echt zo gaaf. Ja, daar ben ik echt uh, heel blij om. Dankjewel voor alle tips, Noortje, Want het is echt uh, ja, goud. Het is gewoon goud waard. Als je denkt: van, uh, Nou, ik weet niet of dit uh, uh, goed voor me is, zo'n video marketing. En is dat niet ingewikkeld? Het is helemaal niet ingewikkeld. Noortje legt je alles uit en bovendien echt super. Gewoon heel perfect en in een nou ja, bijna perfecte omgeving online uh, leer je allerlei dingen. En als je vragen hebt kan je altijd vragen stellen en uh, krijg je heel snel antwoord. Uh, ja, het is gewoon een feest om te leren en het is ook een feest om uh, van Noortje nieuwe dingen te leren. Dus ik ben er ja, helemaal blij mee. Dankjewel.